Nou, laten we. Ik wacht, kan iedereen mij goed horen? Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk nog uh, een minuutje. Sorry, mijn PowerPoint was heel even uh, weggevallen. Of met weggevallen bedoel ik. Ik had even PowerPoint aangezet, um, uh, uitgezet, omdat ik dacht, dan is het wat minder heftig voor mijn laptop. En toen bedacht ik me dat ik de PowerPoint heel dus dat was niet heel handig. Ja. Maar hey. <laughs> Ik zie ook dat steeds meer mensen komen. Ik ben wel benieuwd wat voor mensen hebben we in de meeting. Zouden we mensen in de chat kunnen plaatsen? Welke instellingen ze zijn of iets dergelijks? Ja, instelling of organisatie of hoe je hier zit. Bij een van de kijkers zie ik een hele mooie SDG-vlag op de achtergrond. Zou de beste meneer Aad misschien willen toevoegen. Delen wat SDGs voor hen betekenen in het dagelijks praktijk. Kan dat. Het is moeilijk volgens mij mijn naam te veranderen, maar in de chat zou het wel even toegelicht kunnen worden. Het is belangrijk als je iets in de chat wil sturen dat je bij verzenden aan het even verandert in iedereen, dus die streepjes verandert in iedereen en dan kun je een chatbericht sturen. Oh ja. Kijk, ik zie uh, masterstudenten, uh, biomedische wetenschappen, maar ook, ook hout- en mobieleringsgelezen Amsterdam. Wat tof, een hele, hele brede groep. Dus dat, uh, ik hoop dat er voor alles, iedereen wat wil bij zit. Zeker, heel divers publiek, leuk. Stel vooral hebben. tijdens de sessie straks al je vragen in de chat, want uh, we beantwoorden ze. Ja. En daar hebben we een, uh, een speciale persoon voor, dat is Inky. Inky is hier bij ons ook om de chat te modereren, dus uh, zij zal het dan weer uh, aan ons doorgeven. Ook als er problemen zijn trouwens. Dus als er iets niet werkt of als je ineens ons helemaal niet meer hoort, laat het dan uh, daar weten. Dan uh, kunnen we kijken of we het aan kunnen doen. Maar laten we hopen en ervan uitgaan dat het niet gebeurt en dat het gewoon helemaal soepel gaat in één keer. Nou, het is één uur. Uh, zullen we gewoon langzamer aan beginnen? Ja. Oké, okay, top. Dan uh, heet ik iedereen welkom bij. Oh, hoorden jullie dit spannende muziekje ook? <laughs> dan heet ik iedereen welkom bij de Groene Peper en ook bij de eerste sessie van de Groene Peper. Dus wij trappen officieel de Groene Peper af op dit moment. Uh, met onze sessie. Dus uh, super leuk dat jullie er allemaal zijn voor het begin van de Groene Peper. Maar we hopen jullie ook nog uh, verder in de Groene Peper weer tegen te komen. Um, nou, we, de Groene Peper is natuurlijk het, uh, evenement, uh, of het online evenement op dit moment voor uh, duurzaamheid in het onderwijs. En dat is zowel het MBO, HBO als WO waar we het over hebben. Um, dat is heel erg leuk. En ik had dus al genoemd dat we Inki hier hebben als uh, chatmoderator. Dus dat is top. Dit is de rest van het team ook. Uh, en de organisaties uh, waaruit uh, dit uh, wordt georganiseerd. De groene Peper. Uh, leuk dat jullie nog steeds je even voorstellen in de chat. Dat is uh, denk ik goed voor iedereen om te zien. Um, dan even twee mededelingen. De webinar wordt opgenomen. Dus als je niet in beeld wilt doen dan val je camera uit. En heb je vragen of opmerkingen kan dat dus in de chat. Ehm... Um, nou, welkom bij deze webinar duurzame de uit de Stem van de Jongeren. Um, wij hebben er heel veel zin in en met wij bedoel ik... Uh... Uh, onze organisaties ook, dus dat zijn de Jonge Klimaatbeweging, Youth for Climate en Stands for Morgen. En misschien denken jullie, waarom wij? Waarom zijn wij hier? Wat hebben wij hiermee? Nou, we hebben natuurlijk heel veel met duurzaamheid. Maar we zijn ook samengekomen omdat wij allemaal of namens onze organisatie of onze organisatie zelf hebben meegeschreven aan het... Uh, ...JDC-rapport, uh, Jongeren Denkt in Corona-rapport vanuit coalitie I. En dat ging heel erg over uh, hoe gaan we groen de crisis uitkomen. Um, en... Uh, uh, en ook duurzaam. Uh, en uh, nou, daar hadden wij allemaal wat over te zeggen. Dus uh, we, gaan, we gebruiken eigenlijk dat rapport een beetje als leidraad uh, door deze presentatie heen. Maar we hebben ook heel veel van onze eigen input uh, erin gestopt. En onze ideeën over de toekomst. Over hoe de Groene Reset eruit moet komen zien. Want Groene Reset is ook het thema van de Groene Paper. Um, en uh, dat betekent dus dat we heel erg gaan kijken naar wat is er dit jaar gebeurt. Wat is er wel goed gaat. Wat is er niet goed gaat. En hoe kunnen we extra duurzaam beginnen aan volgend academisch jaar van een volgend jaar na de zomer. Um, dus daar gaan we eigenlijk uh, mee uh, van slag. Um, en uh, de onderwerpen die gaan we spreken zijn onderwijs, het corona jaar, de energietransitie en uh, duurzaam doen. Um, en we gaan ons heel kort voorstellen, ik zal mezelf heel kort voorstellen. Uh, ik ben Nicky Trip, ik ben de voorzitter van Studenten van Morgen, 24 jaar oud. En ook mede-organisator van uh, de Groene Peper en uh, de rest van het voorstel, uh, de rest over mij komt later, maar uh, Dionne, stel je voor. Yes, uh, oh. nou, ik ben Dionne. Um, ik ben 17 jaar en ik ben secretaris bij uh, Youth for Climate in Nederland. Oké, okay, en Werner? Ja. Yeah. Ja, goedemiddag. Uh, Werner Schout. Dus ik ben uh, de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Ik uh, vertegenwoordig als Jonge Klimaatbeweging. Er zijn meer jongeren op het gebied van klimaatbeleid. Uh, aan de politieke tafels, uh, maar ook bij het bedrijfsleven. Ze dus hebben we aan tafel van het Klimaatakkoord gezeten. En uh, ook tijdens de is meer, Meermaals nadruk gelegd op groen uh, herstel uit deze uh, coronacrisis. Daarvoor ook met de uh, premier op het kasthuis gezeten. Er is ons veel beloofd. Iets minder geleverd uh, en toen hebben we ook een jongeren denkt en coronacrisis uh, via uh, dat orgaan hebben we dus ook advies gegeven aan de overheid. En toevallig vorige week nog aangesloten bij uh, informateur Hamer om ook te spreken over klimaat in het herstelplan uit deze coronacrisis. Dus super leuk om hierbij uh, aanwezig te zijn. Ik ben ook nog student aan de Erasmus universiteit. En dus studeer ik uh, duurzaamheid ook. Zeker. En dat uh, leidt ons meteen naar het eerste onderwerp uh, van deze sessie, namelijk uh, duurzaamheid in het onderwijs. Um, en uh, dat stond ook in het JDC-rapport, -JDC namelijk: geeft duurzaamheid een vaste plek op school? Nou, ik denk dat we het daar wel allemaal over eens zijn, um, of in ieder geval wij drieën. Um, maar ik wilde vragen, Dionne, hoe heb jij dat eigenlijk meegekregen? Zat er heel veel duurzaamheid in jouw onderwijs tot nu toe? Nou, ik uh, ben net een jaartje klaar met de middelbare school. Ik heb een mooi tussenjaar. Um, in coronatijd natuurlijk niet heel veel aan, maar uh, het, het is maar even zo. Um, ik woon zelf in een best wel klein dorpje, um, waar ook nog veel, redelijk veel um, conservatieve denkbeelden leven en klimaat niet een heel erg groot onder, onderwerp is. Dus wij, uh, ik ben zelf een tijdje vrijwilliger geweest bij een burgercoöperatie die zich bezighield met duurzaamheid binnen de gemeente, maar ook op de school waarbij ik zat. En dat werd eigenlijk afgewimpeld als een onderwerp wat zij niet belangrijk genoeg vonden, waar geen geld aan uitgegeven kon worden. En ook binnen de lespakketten werd het afgewimpeld als iets wat gezegd werd dat gebeurde, maar waar leraren sceptisch over waren. Dus bij mij is het eigenlijk juist um, ja. Nooit heel serieus behandeld bij mij op school. En dat heb bij mij is ook juist voor gezorgd van, oh, ik vind het wel een belangrijk onderwerp. Ik ga me hier juist mee bezighouden. En vanuit uh, onze organisatie hebben wij hier ook een manifest over opgesteld. Dat manifest heet Klimaat in de Klas. En dat is vorige week of die week daarvoor aangeboden aan de politiek. En daarin hebben we vier uh, belangrijke pijlers staan uh, op het gebied van onderwijs. Uh, die betrekking hebben op dingen die wij graag zouden willen veranderen binnen het middelbaar onderwijs. Ja, want jij hebt dus inderdaad vooral voor het middelbaar onderwijs. Uh, ja, ja. Dat is wat, wat jij tot nu toe hebt mee, uh, meegemaakt. En Werner? Ja, ik herken toch wel een beetje hetzelfde beeld. Het, is, het kenmerkt zich juist een beetje door zijn afwezigheid. Uh, ik ben zelf juist in, in, in aanraking geraakt met duurzaamheid eigenlijk uh, via mijn opleiding, via via, maar niet door mijn opleiding. En ik denk dat dat toch wel kenmerkend is. Ik heb uh, een hele technische opleiding aan de Universiteit Twente, Advanced Technology genaamd. Um, maar mijn hart ging... In tegenstelling tot mijn medestudenten niet zo snel kloppen van al die technologie en, en technologische vooruitgang aan zich. En toen ben ik um, naar Zuid-Korea gegaan voor een summer school. En, en, en daar in Zuid-Korea moet je voorstellen, in de zomer daar is het ontzettend warm. Um, is de luchtvochtigheid ontzettend hoog. Maar als de wind verkeerd staat, dan komt ook heel veel vuile lucht vanuit het industriële China. Wordt dat als een soort van deken over de stad heen geblazen. Um, en dan moet je dus, als ik naar de universiteit ben, moest ik daar bijvoorbeeld met een mondkapje oplopen. En, en het moment dat je dan de mensen daar op straat die uh, ziet, die zich de hele dag buiten zijn, die zich niet kunnen beschermen tegen de milieuvervuiling en de opwarming van de aarde, terwijl ik mezelf kon beschermen met mijn mondkapje en dus uh, mij kon wegtrekken in goed geventileerde gebouwen. Ja, dat ging er bij mij gewoon niet in uh, dat dat dan de universiteit er eigenlijk ja. Gewoon, ja, een beetje alsof of een ivoren toren uh, naast stond. En zo ben ik dus in, in uh, contact geraakt met duurzaamheid en is het bij mij ook echt gaan leven. Um, en toen ging mijn ogen ook open over duurzaamheid. En dat vond ik het toen zo bijzonder eigenlijk, dat we eigenlijk allemaal als mensen in een soort van spel... We, we krijgen, in onze opleiding krijgen we allemaal cognitieve vaardigheden aangeleerd op school. Maar in onze opvoeding en in ons onderwijs hebben we niet tot nauwelijks over de spelregels die ons leven hier op, de, op deze planeet mogelijk maakten. Dus toen ben ik echt uh, met duurzaamheid bezig gaan houden. Um, en ik vind dat dus nog wel een uh, grote taak ook weggelegd voor, zeg maar... Hoe wij groot uh, worden gebracht. Hoe, uh, ken jij dit, Nikki, Of is het voor jou een ander beeld? Uh, nou, ik denk iets anders. Ik heb wel op de middelbare school inderdaad echt nou... Uh, er, het wordt duurzaamheid denk ik een half keer gevallen. Uh, dat was echt niet uh, aan de orde. En als het aan de orde was, dan was het echt een moetje. Iets van, oh, daar, daar moeten we nog iets mee. Ja, kunnen misschien de plastic bekers, uh, de bamboe beker. Daarna dat, nou, dat was dan al heel vooruitstrevend. Uh, dus uh, nou, dat was niet heel fantastisch. Maar ik was er ook nog niet heel veel mee bezig. Dus ik had niet zoiets, ik ga mijn school hierop aanspreken. En ik denk dat dat nu... Uh, als ik kijk naar de mensen die nu op de middelbare school zitten en ook als ik bijvoorbeeld kijk naar de mensen van Youth for Climate die misschien wat jonger zijn, dat, uh, dat ik denk ja super goed dat jullie er wel zijn en wel ook je middelbare school al kunnen aanspreken, want dat was bij mij uh, ook heel goed geweest denk ik. Maar via mijn studie heb ik er wel heel veel over geleerd, maar ook weer... Niet echt specifiek door mijn studie zelf, maar meer eigenlijk de mensen die op mijn studie zaten. Dus ik heb aan het University College in Maastricht gestudeerd en uh, nou, met heel veel internationale studenten bij elkaar en dan kreeg je heel veel perspectieven. En ook hierop uh, uh, wisten heel veel mensen veel meer dan ik. Ik heb denk ik heel beschermd geleefd en daar gewoon heel weinig uh, last van gehad en niet over nagedacht. Um, dus uh, ik denk dat ik het op die manier heb ik er meer over geleerd, maar ik had wel de mogelijkheid om, keuze, om keuzevakken te volgen over duurzaamheid en over uh, uh, klimaatverandering. En gewoon twee of drie van dat soort hele basic vakken over klimaatverandering eigenlijk gewoon acht weken lang... Alle doemscenario's over hoe slecht het wel niet gesteld is, hebben me wel heel erg wakker geschud. Misschien ook wat climate anxiety gegeven, mogelijk. Um, maar uh, het heeft me in ieder geval wakker geschud, en, zodat het iets werd wat ik nooit meer los kon laten. Dus ik vond het wel heel mooi dat ik de optie had uh, om, uh, om dat te doen. Ook zie je een vraag, welke vakken kon ik volgen? Ik heb Sustainable Development gedaan en gewoon het vak Climate Change heette het. En eentje was echt een introductievak, uh, voor eerstejaars en het andere was een tweedejaarsvak. Um, maar gewoon die twee vakken, dat uh, is de tien ECT bij elkaar, uh, dat uh, was uh, wel al genoeg denk ik om het aan te wakkeren. Dus wat mij betreft is dat bijvoorbeeld een hele mooie optie om dat in het vaste curriculum uh, te verwerken. Uh, want Werner, jij studeert nu ook iets duurzaams aan je master, ik ook, we noemen toevallig dezelfde master, Global Business and Sustainability in Rotterdam. Uh, of aan de Erasmus Universiteit. Uh, en daar zien we het wel heel veel in het curriculum. Um, maar ik heb het idee dat het misschien ook op universiteiten wat makkelijker is om het erin te verweven dan bijvoorbeeld op een middelbare school. Want Dionne, denk je dat er plek was geweest is er in, in het curriculum? Nou, het ding met het middelbare schoolcurriculum, we hebben hier, um, nou ja, uh, veel gedogen onderzoek wil ik het ook niet noemen, maar we hebben er wel wat uh, diepgaand onderzoek naar gedaan. Um, het ding met het middelbare schoolcurriculum is dat het heel erg vast staat. ook vooral wat langer tijd. Als dus volgens mij is het zeven jaar, um, er zitten hier vast wel wat middelbare schoolleraren. Oh. Misschien dat die even kunnen zeggen of ik op de goede lijn zit of niet. Uh, maar in ieder geval, er wordt vooral heel veel gepraat en heel weinig gedaan. En bij dat curriculum worden er ook heel weinig leerlingen betrokken. Volgens mij wordt het lax wel erbij betrokken, maar het is maar een kleine groep en die houdt zich niet specifiek bezig met klimaatverandering. Dus om het dan weer even terug te brengen... Um, naar het manifest dat we hebben geschreven, daar hebben wij ook gezegd, uh, stel een nieuw wettelijk curriculum op, waarin klimaatverandering niet alleen als visies ding uh, wordt behandeld, maar ook als iets wat daadwerkelijk sociale gevolgen heeft. Niet iets wat daarvan je bedshow is, maar iets waar wij de gevolgen in Nederland al van merken. Um, en daarbij vinden wij inspraak van leerlingen en ook leraren ook heel belangrijk, want wij kunnen nu wel de, tegen de leraren zeggen van hé, hey, dit moeten jullie er ook nog eens bij gaan behandelen. Maar um, wat wij van leraren, met, met wie wij het hierover hebben gehad hebben gehoord, is er staat al zo'n heel hoge druk op alles wat je moet behandelen. En uh, dit moet er natuurlijk dan ook wel bij, maar er moet er ook wel voor hun de ruimte zijn om dat uh, op een goede manier in te kunnen vullen. En op een manier die aansluit bij de school waarop ze lesgeven, die aansluit binnen hun leefomgeving. Dus dat het echt een onderwerp wordt, dat iets dynamischer is dan dat het nu is. Dat het niet meer iets is wat in India gebeurt in je aardrijkskundeboek in 3 VWO, maar dat het iets is dat jij van 1 tot 6 of van 1 tot 5 of van 1 tot 4 meekrijgt. Ja, mooi. En... Werner, um, heb jij bijvoorbeeld ideeën over hoe er een groene reset zou kunnen plaatsvinden in het onderwijs? Gewoon een kleine vraag. Uh, zeg maar vanaf september bijvoorbeeld. Zo, so. nou ja, kijk, uh, om een beetje door te gaan op wat Dionis zegt, um, ik, want ik, ik heb ook wel eens gesprekken, ik denk uh, pleit voor duurzaamheid in het onderwijs is niet nieuw, daar, daar wordt ook vaker wat over gedaan en ik hoor ook bij docenten wel regelmatig ook wel een beetje weerstand van ja, maar we willen niet een bepaald waardepatroon soort van imposen op je studenten en dat vind ik altijd zo bijzonder. Want ik las laatst een studie over het feit dat bijvoorbeeld mensen die, die economisch, die te heel traditioneel economisch worden geschoold, wat heel erg gaat gericht op winstmaximalisatie economisch. Dat blijkt dat die minder altruïstisch meer individualistisch van hun studie afkomen. Dus dat, dat vind ik het wonderlijke zeg maar. Allereerst gaat het niet zozeer over een bepaalde ideologie natuurlijk. Dat wil ik echt even de wereld helpen. En, en daarnaast gaat het erin dat zelfs als je geen keuze maakt over, uh, wat, je, uh, over wat voor waarde of wat voor ideeën je, je mee wil geven. Wat voor wereldbeeld je mee wil geven. Dan nog maak je die keuze en dan laat dit over aan wat er impliciet in je, in je onderwerpen zit. Dus ik vind dat wel een hele belangrijke om te onthouden. En ja, hoe je die duurzame switch kunt maken. Ik denk dat dat aan de ene kant. Ik denk dat het nu langzaam wat een beetje vorm begint te krijgen in, zeg maar, de leeromgeving. Hoewel daar echt heel veel uh, aan verbeterd kan worden. Maar daar gaan we het volgens mij straks nog aan hebben. Maar juist dat stukje dat het overkoepelend in zoveel verschillende. Um, componenten terugkomt, um, dat dat mis ik nog wel. Duurzaamheid moet wat mij betreft ook geen los thema worden, maar eigenlijk iets wat wat in alle verschillende vakken zit. Ik doe wel eens uh, bij lezingen, ik word vaak gevraagd voor lezingen, doe ik wel eens een uitdaging met het publiek, Zeg ze noem mij ieder beroep en ik geef je aan hoe die gerelateerd is aan klimaatverandering. En daarmee laat je zien en ik, ik ben nog nooit zeg maar outclassed. Ik heb uh, nog nooit niet gelukt. Uh, ik wacht nog steeds op dat moment, want uh, dan geef ik die persoon een fles whisky of iets dergelijks, maar um, dat is denk ik wel tekenend voor het feit hoe belangrijk dit voor ieders carrière gaat worden en hoe ja, fundamenteel het is denk ik voor onze, onze jonge voorbereiding. Kan ik hier nog op ingaan, Nicky? Of wil jij door? Oké, okay, want ik vind wat de Werner zegt wel heel mooi. Duurzaamheid is niet iets wat op zichzelf staat. En dat is ook iets waar wij heel erg tegenaan liepen binnen het middelbare schoolcurriculum. Nu wordt het heel erg behandeld als een onderwerp van, oh, dit, dit, dit gebeurt gewoon. Het heeft fysische gevolgen, maar voor de rest beïnvloedt het jouw leven niet. Maar duurzaamheid gaat ons leven beïnvloeden. Duurzaamheid begint bij de groente in je achtertuin en eindigt ergens in Myanmar. Maar dat is, daar zit zoveel tussen. Dus het is heel belangrijk om duurzaamheid niet als apart onderwerp te behandelen, maar om dat inderdaad te verweven in alles wat je doet. Want duurzaamheid begint hier, maar dat, dat gaat zoveel verder dan alleen uh, een stijgende zeespiegel en een hoog CO2-gehalte in de lucht. Dat heeft echt beïnvloed veel meer. Dus nee, helemaal, nee, helemaal eens. En ik denk dat wij vanuit studenten vanmorgen, wij zijn natuurlijk heel specifiek bezig met duurzaamheid in het hoger onderwijs, dus dat is echt helemaal waar we op focussen. Ik denk dat we dit alleen maar kunnen beamen dat, we, uh, dat iedereen, ook als je rechten studeert, ook als je gewoon medicijnen, gewoon economie, alle studies die niet per se duurzame economie of duurzaam medicijnen hoeven te zijn, het inherent heeft duurzaamheid er iets mee te maken. Je hebt daar straks wat je ook gaat doen, heb je ermee te maken. Dus is het gewoon belangrijk, ook voor de studenten, als je een student wil afleveren als instelling die, uh, die wat kan in de toekomst, dan, dan moet iemand daar ook iets van weten van duurzaamheid en van klimaatverandering. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we hopelijk met z'n allen die uh, awareness daarover wel, uh, ja... Uh... Uh, kunnen, kunnen verbeteren helemaal als uh, Werner gewoon en elke keer als hij spreekt uh, laat zien uh, dat het overal nodig is. Dan uh, hoop ik dat we er komen en dat het ook uh, net een extra setje kunnen geven als we weer in uh, september uh, beginnen. Want dan gaan we door denk ik naar het tweede uh, onderwerp. En uh, dus dan koppelen we het even los van uh, onderwijs. Maar um, de vraag aan jullie, uh, wat is er wel goed gegaan in coronatijden qua duurzaamheid? Wat, waarvan je zegt, oh, dat is echt wel nice, dat moeten we houden. Nou, nou ik, ik denk dat er echt ontzettend... Kijk, uh, ik vond coronatijd van start af aan uh, echt een bijzonder interessante tijd. Natuurlijk heel veel mensen... Ook... Denk ik qua mentale gezondheid is het natuurlijk zwaar geweest. Andere mensen gewoon hun gezondheid zelf. Dus daar wil ik zeker niet aan voorbij gaan. Maar anders dan dat was het wel een heel bijzondere tijd. omdat het een hele vloeibare tijd was. Want in één keer heel veel routines die we hadden. Die, die, die werden vloeibaar. En die, die kunnen we nu eigenlijk een andere richting op, opduwen eigenlijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld vijf dagen uh, per week naar werk. Uh, dat is wel verleden tijd weet je. Dat is, uh, wordt niet echt tot verleden. Dus ik zag het altijd wel een beetje als kans. Ik denk dat we in Nederland jammer genoeg daar niet heel veel van hebben gebruikt, ook omdat we natuurlijk een beetje naar de verkiezingen liepen. Maar je ziet bijvoorbeeld in andere landen, bijvoorbeeld in een land als, als Frankrijk, die zegt van weet je wat, um, we, we zien dit als kans om te verduurzamen en we gaan bijvoorbeeld alle vluchten als, als voorwaarde voor de steun aan Air France, gaan alle vluchten onder de, uh, twee, die, die vervangen kunnen worden door de trein onder de twee uur, gaan er bijvoorbeeld uit. Ja, dat zijn wel denk ik van die voorbeelden die ik wel mooi vond, Het dus echt de coronacrisis als kans hebben uh, aangepakt. Duitsland, Frankrijk stoppen nu ook miljarden. In de nieuwe economie, in waterstof bijvoorbeeld. Uh, dus daar werd ik wel hoopvol van. Hoe ja, kijk jij daar, daar, daar. Oh, nou, Dionne. Ja, <laughs> um, ik uh, sluit me heel erg bij aan. Um, ik denk ook dat het uh, op het gebied van individualisme, hoe wij ons als mensen onze gewoonten kunnen aanpassen, ook een hele mooie uh, mogelijkheid is geweest. Want het heeft ons laten zien dat wij niet op vakantie hoeven naar Zuid-Afrika ieder jaar. Dat hoeft gewoon niet. Je kan mooi eventjes een keer naar Drenthe zijn, dan is dat ook genoeg of je, of je gaat een keer met de trein ergens naartoe. Maar het is geen primaire levensbehoefte om... Uh, gigantisch veel te vervuilen om er eventjes ergens naar een vakantie te gaan. En zo is er wel meer dat we hebben moeten laten vallen. We gaan veel minder met de auto. En we hebben inderdaad, zoals Werner al mooi zei, we hebben heel mooi gezien dat wij nu vanuit huis kunnen werken. En dat het een hele mooie mogelijkheid is. Dat brengt allemaal onze uh, uitstoot toch wel veel meer terug. Dus ik denk dat dat hey, eigenlijk hele simpele veranderingen zijn. Die wij uh, kunnen blijven praktiseren wanneer deze crisis op zijn einde loopt. Want we hoeven allemaal niet zo ver op vakantie. We kunnen ook een keer lekker gaan interrelen door Europa. Dat, dat is natuurlijk nu een stap verder dan wat we nu aan het doen zijn. Maar het is alsnog wel een stap terug van wat we deden voor deze crisis. En ik denk dat dat ook wel een mooi perspectief heeft geboden. Dus. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Nikki? Ja, nou, ik denk dat ik daar zeker mee eens ben. En ook... Ik denk dat, dat bijvoorbeeld het stukje mobiliteit, wat natuurlijk heel direct beïnvloed is door corona, eigenlijk het begin is of, of een kleine en iets is wat, wat ook de rest beïnvloedt. Dus inderdaad ook gewoon perspectief van, van wat je nou eigenlijk wil, wat je nodig hebt, die definitie van welzijn. Um, en uh, ik, ik denk dat veel meer mensen wel bewust zijn geworden van de invloed van reizen, maar ook uh, inderdaad dat je je eigen land kan ontdekken. Um, en wat ik ook mooi vond, is denk ik de solidariteit als die we tussen de generatie heel erg voelen nu... Uh, uh, of hiervoor. ik hoop dat we die nog steeds heel erg voelen. Ik voel die wel nog steeds heel erg. Um, uh, en ik denk dat dat ook uh, een mooi uitgangspunt kan zijn. Omdat we natuurlijk alle generaties nodig hebben om de klimaatcrisis aan te pakken. Um, we kunnen het niet alleen, helemaal niet als jonge mensen kunnen we het niet alleen. Want wij zitten nu nog niet aan de knoppen. Um, we proberen het wel af en toe, maar uh, helemaal uh, nog niet. Uh, dus we hebben echt alle generaties nodig om dat te doen. En ik hoop dat... Corona op, dat, ja, op die manier wel verbindend genoeg kan geweest zijn tussen de generaties. Om te zeggen, we gaan doorpakken op deze intergenerationele solidariteit. Uh, om dat vast te houden, om dan met z'n allen ook uh, andere zaken aan te pakken. In ieder geval. Ik hoop dat de andere generaties zich daar, daar ook uh, nog zo over voelen. Uh, ja. Maar het lijkt me ja. mooi om zo door te gaan. Ja, mooi. Ook, ook daarop aanhaakt inderdaad toen je sprak over, over brede welvaart. Ik denk dat dat misschien nog wel een interessante filosofische vraag is voor de docenten die hier vandaag ook zijn, uh, uh, aanwezig zijn. Uh, want de coronacris bracht bij mij ook de vraag op van wat, wat is voor ons nou vooruitgang? Het was voor mij ook een soort van contrastvloeistof dat je eigenlijk in één keer heel veel om je heen viel weg. Uh, maar toch konden we eigenlijk wel zijn ervaren, toch konden we zeg maar prima de dag doorkomen. En als al onze pakketjes van AliExpress in de Chinese haven vaststaan, uh, dan doet dat eigenlijk helemaal niet zo gek veel met hoe wij ons voelen en hoe gelukkig wij zijn. En dat gaf mij dus ook wel een soort van motivatie om daar langer bij stil te staan over wat betekent nou vooruitgang. Is zeg maar dat technische opportunisme wat we niet op bij zoveel zien, noemen wij dat nou vooruitgang? Um, en ik vond het zo mooi dat we daarin ook aan de start van de coronacrisis juist de, de, de, de essentiële beroepen in één keer begonnen te realiseren. En, en uh, op een gegeven moment begonnen we dus ook te realiseren dat toiletpapier blijkbaar heel essentieel is aan de start van de coronacrisis. Maar dat was misschien een andere reden. Maar, maar ik denk dat die vraag stellen ook in ons onderwijs echt ontzettend waardevol kan zijn. Omdat je dan ook je studenten helpt om kritisch na te denken, oké, okay, maar wat is dan de waarde die ik zelf wil creëren? Wil ik gewoon... Zonder de vragen onderdeel zijn, een te zijn in een grote raderwerk waar God knows uh, wat de, de output daarvan is, of wil ik daar zelf uh, kritisch een bepaalde richting in, in duwen? Ik vind dat wel een hele belangrijke, die, uh, ja, die ik ook graag in het onderwijs terugzie. Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Um, maar. Uh, we kunnen het niet alleen maar hebben over uh, corona en uh, hoe dat was. Uh, want uh, er is nog een hele grote andere uitdaging waar we echt wel mee moeten. En dat is de energietransitie. Die kwam ook terug in het JDC-rapport als uh, dat we moeten zorgen voor een rechtvaardige energietransitie. Dus voor alle mensen, alle generaties. Uh, nou, daar zijn we het uiteraard allemaal mee eens. Uh, maar we hebben ook een vraag. Uh, vanuit uh, het ministerie van EZK komt iemand, uh, of namens het ministerie komt iemand een vraag aan ons stellen. Frank Hartkamp. Uh, ...over uh, deze uh, energietransitie. Inkie, kun jij hem onmuten? Ja. Ja, dankjewel uh, Nicky, uh, voor de gelegenheid. Uh, ja, dit is uh, een leuke sessie tot nu toe uh, trouwens. Uh, <clears throat> maar uh, specifiek als je het hebt over de energietransitie en de, de opgave... Uh, ...die is afgesproken in het klimaatakkoord tot 2050. Dan, dan zie je in grote lijnen dat... Uh, ...dingen vooral heel anders gaan doen. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt in de industrie waar ik uh, vooral voor uh, werkzaam ben, <tiek> dan uh, moet het uh, allemaal met uh, waterstof en met uh, uh, andere vormen van energie, hè, windenergie en, uh, en, en noem maar op. Uh, maar onderdeel van de, van de aanpak is ook dat je niet meer uh, energie gebruikt dan je strikt uh, nodig hebt, hè? want de... de het duurt, het duurt nog lange tijd voordat alle fossiel is uitgefaseerd en uh, energie niet meer uh, uh, uh, schaars is. Uh, en dan zie je in de aanpak dat uh, eigenlijk, uh, het eigenlijk heel lastig is om bedrijven tot, tot energiezuinig uh, gedrag te, te bewegen. En dat daar een belangrijke rol is voor uh, wetgeving dat het verplicht is... Om, investeringen te doen die zorgen dat het energiezuiniger uh, is en dat dat ja eigenlijk maar uh, ja, weinig gebeurt uh, eh, om de, de wettelijke verplichting volledig uh, te doen, laat staan om meer te doen dan wettelijk verplicht is en dat daar een belangrijke rol is eigenlijk voor handhaving vanuit de uh, eh, omgevingsdiensten, provincies uh, maar die komen er amper aan toe, want we hebben wel wat meer taken. Hè? Je kan het niet allemaal gaan handhaven. Dus mijn vraag was, hoe kan je nou eh, langs andere weg hè, zorgen dat dat goede gedrag uh, van, uh, automatisch uh, komt. Hè? Want de opgave is, is, is gigantisch. En naarmate je uh, ja, energie verspilt, is eigenlijk de opgave alleen maar groter. Ja, goede vraag denk ik. Uh, dus dus uh, als ik het goed heb gehoord, is inderdaad van, hè, er zijn, uh, energiebesparing is ontzettend belangrijk natuurlijk voor de energie, is dat ook uh, voor de energietransitie, staat bovenin de energie, uh, trias energetica natuurlijk. Um, en dan wil je natuurlijk eigenlijk voor zorgen dat dat wordt nageleefd, want volgens mij zijn er nu natuurlijk ook al wetten of verplichtingen om bijvoorbeeld de investeringen die zich binnen vijf jaar terugverdienen op het gebied van energiebesparing, dat die moeten worden genomen. Um, en uh, wat natuurlijk zonde is dat dat weinig gebeurt. Ik denk dat inderdaad daar, als ik daar zelf zo op in mag gaan uh, met mijn jonge brein. Ik denk dat uh, de omgevingsdiensten uh, hebben daar allereerst natuurlijk een belangrijke rol in, in de naleving. Uh, ik denk dat dat een, een grote is. Maar ik denk een andere hele voor de hand liggende vorm die ik denk waar nog terughoudend op uh, die van wordt, wordt toegepast eigenlijk. Is simpelweg gewoon, gewoon de, de, de beprijzing van onze energiegebruik. We hebben nu een ontzettend... Uh, degressieve energiebelastingstelsel. Um, en ik denk dat het, als je het hebt over een rechtvaardige energietransitie, dan is het denk ik niet meer dan logisch dat zeg maar een MKB'er die een paar kilowattuur per, per uh, gebruikt per jaar, uh, dat die net zoveel wordt belast als de, de miljoenen kilowatturen die worden gebruikt bij bijvoorbeeld uh, de, ja, de miljoenen watt uh, en joules die worden gebruikt door zeg maar het grote bedrijfsleven. En nu is die natuurlijk ontzettend degressief. Dus hoe meer je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. Ik denk dat dat een hele voor de hand liggende zou zijn waar wij als jongeren eigenlijk heel erg voor pleiten. Ik denk dat we ook nou, niet zozeer ook de, de complexiteit van, van uh, wet, en, wet en regelgeving op moeten zoeken om dat uiteindelijk te verzorgen. Want volgens mij, je moet de spelregels van de markt veranderen, wil je uiteindelijk een andere uitkomst hebben. Als je honderd keer uh, monopolie speelt, dan is het eind van het spel, is er, heeft altijd één iemand meer, één iemand anders en de rest heeft helemaal niks. Zelfs als je halverwege het spel aan je lieve nichtje zeg maar, het helft van je vermogen uh, geeft, zal aan het einde van het spel nog steeds uh, één partij uh, met alles eindigen. Dus zolang je de spelregels niet verandert, zal de uitkomst denk ik ook niet veranderen. Uh, dus ik denk dat dat wat ons betreft, als ik kijk naar wat, wat binnen onze achterban leeft, uh, dat dat wel een hele, hele belangrijke is. Hoe, uh, hoe luisteren jullie hier naar, uh, Dione en ik? Nou, ik denk dat uh, jij uh, hier veel meer over te zeggen hebt dan ik. Dus ik zal het heel kort houden door gewoon te zeggen dat ik me volledig aansluit bij wat jij hebt gezegd. Uh, maar dat het een complex onderwerp is, dus dat ik er technisch gezien niet heel veel aan heb toe te voegen. Nikki? Nou, ik, ik denk wel dat ik vanuit ook onze achterban, maar ook vanuit jongeren algemeen wel kan zeggen dat wij het heel vreemd vinden dat de vervuiler niet betaalt. Uh, dus eigenlijk net wat Werner zegt in simpele woorden, dat is heel vreemd. Dat is zeg maar voor mijn gevoel als in. Gewoon hoe je wordt opgevoed door je ouders. Dus je het fout op moet, je sorry zeggen. En dan moet je het goed maken. En ik, heel vreemd eigenlijk dat dat helemaal niet gebeurt. Uh, als het aankomt op hele grote vervuilende bedrijven. Um, en uh, persoonlijk ben ik ook voorstander om het iets verder te trekken. En inderdaad. En die CO2-beprijzing ook echt te maken. Uh, dus niet, uh, wat is het nu? 59 euro, zeggen sommige bedrijven. 50, 59 zitten ze nu zo rond. Maar dat ze eigenlijk boven de 100 euro moeten zijn. Um, dus die omhoog. Maar eigenlijk ook gewoon ver doorvoeren naar true price. Uh, dus voor voor meer producten echt de eerlijke prijs berekenen. En dat gaat zowel over de milieukosten als de sociale kosten. Um... Ik, ik, ja, ik snap dat daar, of ik zie dat daar nu wel echt een, een barrière zit. Dat, dat, dat Den Haag daar nog niet zo fan van is. En dat een hele heftige uh, adaptatie zou vinden. Uh, maar het lijkt me eigenlijk een hele logisch. ik vind het een heel logisch verhaal. Um, en uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook de surprise aannemen voor producten en diensten. Dat dat ook heel erg zou helpen in de energietransitie. Omdat het op een natuurlijke manier uh, het, het eerlijker maakt. Maar ik weet niet, Werner, ik zag jou... Uh... Nee ik, nee, ik ben het volledig eens. Ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk. Er is altijd heel erg angst voor weglek, natuurlijk. Hè. Nederland is dan een hele grote chemie natuurlijk. En is bang dat dat allemaal gaat uh, verplaatsen. Ik denk allereerst. Er zijn meer redenen dan alleen milieubeprijzing. Om bedrijven om in Nederland te komen. Ook gewoon een goed opgeleide bevolking uh, leidt daartoe. Um, en daarnaast denk ik ook van. Ja, waar hebben we het uiteindelijk over? Als we wel een stuk ambitieuzer kunnen worden. door die beprijzing door te voeren. en dan hebben we wel het weglek. Uh, dan zullen jongeren 10, 20, 45, uh, de overheid echt niet kwalijk nemen dat we nu wat harder zijn gegaan. Uh, dus ik, ik denk, ik maak me daar niet zo druk om. Want er ligt ook, uh, want we kijken meestal ook niet naar de opportuniteitskosten. Want door zeg maar juist impliciet dus uh, subsidies te geven aan het gebruik van bijvoorbeeld fossiele brandstof, omdat die energie meestal uit fossiele grondstoffen nog komt. Um, geven ook geen ruimte aan bijvoorbeeld de, de de nieuwe economie die daarvoor in de plaats kan komen en dan de de opportuniteitskosten die daarmee gepaard gaan, die, die daar houden we eigenlijk nauwelijks rekening mee. Dus ik denk dat daar nog best wel um, een, een stap in kan worden gemaakt. dus Dat is denk ik ook wel een heel belangrijk aspect van zo'n rechtvaardige energietransitie en ook daaraan toevoegend, um, wat wij wat wij denk ik ook heel erg belangrijk vinden, um, is dat er een uh, bepaalde. Nou, je ziet natuurlijk met de coronacrisis zijn er miljarden in de, in de, in de economie gepompt. Dat is belangrijk denk ik, maar het houdt wel alleen het huidige in stand. En het huidige is lelijk, vervuilend, is niet goed genoeg, is niet toekomstbestendig. Um, en dat, is een beetje, dat vonden wij ook bijzonder, want wanneer wij soms aanklopten bij de overheid voor geld, uh, bij, voor, voor klimaat, dan deed de overheid soms alsof de portemonnee kwijt was, zeg maar. En dat, dat vonden wij, zeg maar... Uh, dat vonden wij wel bijzonder dat er in één keer zoveel geld kon worden vrijgemaakt tijdens de coronacrisis. Dus het, het kan wel. En daarom zijn we ook groot voorstander van een, van een generatietoets. Dat wanneer wij grote investeringen maken of wanneer wij uh, grote pakketten aan beleid gaan, uh, gaan vormen, zoals bijvoorbeeld het klimaatakkoord, is het heel belangrijk om te kijken van oké, okay, wat zijn dan de gevolgen op de lange termijn over 10, 20 en 30 jaar? Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor jonge en toekomstige generaties die dan hun, hun welzijn moeten vinden en ontwikkelen. Um, want dan kan je in één keer een heel ander perspectief krijgen op bijvoorbeeld wat we nu aan het ontwikkelen zijn. Ik noem een voorbeeld bijvoorbeeld Luchthaven uh, Lelystad. Gaan, willen we nu gaan openen. Terwijl als ik Kijk, eigenlijk op de lange termijn is, is vliegen echt niet de beste optie. En het gros van de uh, vluchten, ook vanuit Schiphol, zijn korte afstandsvluchten binnen Europa. Die je ook vrij aardig op termijn via de treinen kunt doen. Dus dan, dan zijn, is hooguit de investeringen die we er voor zo'n lucht, uh, zo'n airport doen, uh, voor de komende paar jaar. En, en daarna moet je eigenlijk alweer gaan afschrijven. Dus ons perspectief is daarom ook, neem nou juist die lange termijn mee, ook in wat we nu doen. En dan kom je tot hele andere, hopelijk meer duurzame keuzes, ook voor je klimaat. Ja, ik kan me daar denk ik alleen maar bij aansluiten dat een generatietoets gewoon echt een heel goed idee zou zijn. Uh, en niet alleen voor jonge generaties, maar ook de toekomstgeneraties. Dus het zou standaard practice moeten zijn dat in alle belangrijke kamers waar beslissingen worden gemaakt, ook achter gesloten deuren. Dat daar een lege stoel staat die eigenlijk voor de toekomstgeneratie is. Zodat je altijd als je het rondje afgaat voordat er iets doorheen gaat, dat je nog één keer nadenkt over wat doet dit in 2070, 2080. 2100, um, wat voor invloed heeft het eigenlijk op een toekomstige generatie? Uh, dat triggert gewoon een heel ander perspectief in hoe je ergens over nadenkt. En uh, ik denk dat dat super belangrijk is, omdat we nu gewoon zo erg gefocust bijvoorbeeld tot die 2030. Dat we soms dat lange termijn wel een beetje uit het oog verliezen. En uh, uh, ik hoop er in ieder geval nog te zijn in 2100. Uh, dus uh, het zou prettig zijn als ik dan uh, zonder zuurstofflessen op mijn rug, niet op een terp, maar gewoon uh, normaal uh, kan leven in Nederland. Ja, Wij zijn ook een groot voorstander van de generatie toets, omdat het echt, uh, het is hoog tijd dat er ook naar onze generaties geluisterd wordt. En dit is een van de meest toegankelijke manieren om dat op dit moment uh, te gaan doen. Ja, voordat we echt een verheerlijking ook aan het doen zijn van onze generatie, ik denk dat we het vooral samen moeten oplossen. Maar dat het wel belangrijk is voor de stem die nu nog niet in de huidige belangengroepen zit. Dat daar een soort van ja, institutionalisering op plaatsvindt. Um, en dat vind ik ook daarvan wat dat betreft kunnen we ook echt leren van het onderwijs, denk ik. Want daar in het onderwijs wordt de jonge generatie al veel logischer gezien als een soort van afnemen van het onderwijs en die heeft ook veel zeggenschap, ook in Den Haag, op het gebied van wat er op het curriculum, uh, wat er binnen het curriculum en met het onderwijs gebeurt. En dat is denk ik ontzettend waardevol, want dan wordt uiteindelijk zeg maar je uiteindelijke beleid ook een stuk beter. En ik denk dat wij uh, warmpleitbezorgers zijn om dat ook te verzorgen voor het klimaat. Maar dat is een emancipatiebeweging waar wij keihard aan het werken zijn. Zeker. Frank, geef dit een... Iets wat antwoord op je vraag? Ja, ja, ja, zeker. Ik vind het een hele hoopvolle antwoord. Uh, ik uh, zal dat terugkoppelen. Dus uh, dank. Uh, dank voor, uh... Ja, geen probleem. Ik, uh, ik uh, hoop dat dit uh, doorkomt ook bij uh, EZK. Want uh, zoals we zeiden, we zijn altijd bereid om te komen praten en mee te denken. Uh, want uh, dat gebeurt nog niet uh, vaak genoeg. Uh, dus uh, super fijn in ieder geval dat we ook deze uh, vragen vanuit jullie konden beantwoorden. Ja, nee, ik ga het zo geven. Dank je. Top, dank je wel. Um, ik denk dat dat hem dan ook was uh, voor de energietransitie. Dan gaan we al door naar het laatste onderwerp, namelijk duurzaam doen... Uh, dit uh, gaat vooral om praktische dingen, niet uh, iets korter douchen, maar wel iets groter dan dat. Um, maar um, misschien, Dion, om te beginnen. Waar is jouw organisatie of waar ben jij mee bezig? Echt iets om duurzaam te doen uh, uh, na de coronacrisis? Wat, wat, wat voor grote verandering? Of welk thema waar focussen jullie op? Wij zijn niet per se bezig met het individualistisch consumptiegedrag. Um, dus dat is natuurlijk wel iets wat heel belangrijk is en wat we op onze sociale media wel te proberen te promoten. Maar het moment, of, nee, op het moment zijn we gewoon meer bezig met um, de stem van de jongeren proberen te vertegenwoordigen in de politiek voor zover mogelijk. Uh, we hebben natuurlijk een onderwijsmanifest opgesteld. Dus wat wij echt proberen te doen nu is de stem van de jongeren te vertegenwoordigen die te laten horen naar buiten toe. Uh, en ook te zorgen dat jongeren die stem laten horen uh, op hun eigen school, bij hun eigen gemeente... Want uiteindelijk um, komt het er niet vanzelf en het zou niet de verantwoordelijkheid van onze generatie moeten zijn, vind ik persoonlijk in ieder geval, maar op dit moment is het het wel. Dus um, proberen we gewoon zoveel mogelijk te stimuleren van ja, inderdaad toch doe duurzaam, doe de kleine dingetjes, maar probeer het ook groter aan te pakken. Laat je stem horen waar dat mogelijk is, want op dit moment is dat alles wat je kan doen. Je hebt je studie niet afgerond, je, je kunnen je nog geen minister van uh, economische zaken en klimaat maken, zeg maar. Dus um, Begin gewoon bij jezelf. Begin in je eigen omgeving. Kijk wat je daar kan aanpassen. En uh, ja, zet je daar gewoon hard voor in. Laat, laat je stem horen eigenlijk. mij heb jij er ook wat, wat interessante suggesties voor, Nick? Nee? Uh, nou, ik heb zeker wat interessante suggesties. Uh, ook omdat ik natuurlijk uh, de Groene Paper uh, mag medeorganiseren. En er wel meer interessante sessies zijn die kunnen bijdragen aan duurzaam doen. Zowel voor jong als oud en alles ertussenin. Um, bijvoorbeeld de sessie die hierna plaatsvindt vanaf twee uur uh, gaat over de echte vleesprijs. En dan specifiek in de kantines, maar dat kan op heel veel plekken en bij heel veel bedrijven. En dat gaat ook gewoon meer over de echte prijs. Ik denk dat dat een heel mooie manier is voor instellingen, organisaties om uh, duurzaam te doen. Uh, juist als iedereen straks weer terugkomt uh, op je campus, op je, bij je bedrijf, in de bedrijfsroutine. om dan uh, bijvoorbeeld uh, bezig te gaan met uh, de echte prijs van voedsel. Dus ik denk dat dat een hele mooie is om duurzaam te doen. Uh, na, na de coronacrisis, als we weer met z'n allen een uh, hapje mogen eten. Um, en uh, eigenlijk aansluiten op, ook op wat de zei. is denk ik duurzaam doen, dat doen ook heel belangrijk is. Ga, laat je horen, sluit je aan bij dingen. Uh, maar als het er niet is start het dan zelf. Uh, bijvoorbeeld dit jaar uh, tijdens corona zijn er studenten die op de University College Roosevelt in Middelburg zaten. Dat valt onder een andere universiteit, maar ze zitten eigenlijk best wel op een eilandje daar, ook misschien wel letterlijk, uh, in Middelburg. Um, maar um, uh, die wilden heel graag ook een, een Green Office, omdat hun, host, hun, hun moederuniversiteit dat ook heeft, maar bij hun eigen niet zoveel gebeurde. Dus ze hebben gewoon een eigen Green Office opgericht tijdens corona. En dat doet het super goed. En ze zijn heel veel verandering aan het doorbrengen. Ze hebben de universiteit zover dat er echt FTE's komen van docenten om hun te begeleiden. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van duurzaam doen. Dus als het er niet is, doe het dan zelf. En ik denk dat het heel mooi is ook om te zien dat mensen die, uh, die het wel konden tijdens Corona, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die, uh, uh, die het al zwaar genoeg hadden. Maar... Als je de mogelijkheid wilt om er iets bij te doen, uh, om dan wel echt zo'n initiatief te beginnen. Ik denk dat dat heel knap is uh, en uh, heel mooi. En ik ben ook heel trots dat ze nu lid zijn uh, van studenten van Morgen. Maar Werner, wat betekent voor jou duurzaam doen dan? Ja, dat is een hele goede mooi, Mooie suggesties trouwens, uh, Niki en Dion. Um, ja, kijk, ik, ik zie de klimaatcrisis is, is, is wat mij betreft ook echt een soort van ja, een spiegel van ons eigen zijn. Hè? We zijn uiteindelijk samen... Ja, hebben er gewoon een, een soort van een systeem gebouwd waardoor we meer zijn consumeren dan onze planeet eigenlijk aan kan. En daar is geen één persoon voor aan te wijzen. Maar wij zijn wel, dat wij hier opgroeien, maakt dat wij een soort van dader en slachtoffer in dezelfde persoon zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om, om continu te onthouden. Dus het is een, een bepaalde houding ten opzichte van onszelf, maar ook onze omgeving die we... Uh, dat is wat mij betreft eigenlijk duurzaam doen. Is zeg maar de, die bepaalde houding. En het, het, het, het niet kiezen, het, uh, het kiezen om, om bijvoorbeeld niets te doen, is, is, uh, dat je kan je niet aan uh, losmaken. Dus zeg maar, uh, je bent hoe dan ook onderdeel van het probleem. Maar de vraag is: ben je ook onderdeel van de oplossing? En ik denk dat het heel interessant is om het daar samen juist over te hebben. Uh, want ik merk toch nog wel dat, we, dat er een steeds groter wordende groep is van jongeren. die graag er zelf mee bezig is. Maar dat heeft ook een beetje een uitsluitende werking, want dat zet je soms ook een beetje verder af van, van mensen die bijvoorbeeld als je, als je al heel ver bent met, de, met het en je eigen leven verduurzamen, dat bijvoorbeeld uh, andere mensen al niet meer met je kunnen identificeren. Dus ik vind het ontzettend belangrijk en dat is denk ik ook gewoon in de klas, uh, dat je het met elkaar gaat hebben over ja, maar wat, wat kun je doen? Wat is betekenisvol? Um, maar ook gewoon dat dat elk beetje een beetje helpt. Ik krijg ook wel eens vragen van ja. Uh, is het al te laat? Sommige mensen hebben het gevoel dat het al te laat is. Dat ik denk van ja, weet je, het is alsof je de brandweer belt voor een keukenbrand. En dan is de keuken uitgebrand en dan zeggen ze ja, ik kan me ophouden met blussen. Want het is al te laat. Terwijl je nog een nieuw woonhuis te, te redden hebt, zeg maar. Dus ik denk dat, dat, dat we daarin nog wel het gesprek ook veel kunnen verbeteren. En dat we weg moeten gaan van de oppervlakkigheden. En zeggen van nou, het systeem moet het oplossen. Want uiteindelijk zijn wij dat allemaal zelf. Dus voor mij is dat voornamelijk echt een, een houding ten opzichte van onszelf. En als jonge klimaatbeweging proberen we daar ook wat aan te doen door um, wij gaan ontoer langs MBO en HBO scholen en dan gaan we gewoon met een heel simpel programma een uurtje in gesprek uh, met mensen die misschien um, zelf nog niet zo erg bezig zijn met duurzaamheid. Docenten um, zijn daar ontzettend bij geholpen, soms omdat we gewoon dan samen de dia het dialoog aangaan. Uh, dus dat doen we met JKB on, on Tour, als als jonge klimaatbeweging zijn. En ik vind het ook gewoon heel leuk om ja, eigenlijk een beetje als een verkenningstocht te zien. Uh, zodat je de hele tijd steeds een beetje duurzamer wordt. We begonnen met bijvoorbeeld minder vlees eten, maar nu uh, lease ik mijn broeken in plaats van dat ik ze koop. En die stuur ik dan weer terug als ze, uh, als ze kapot zijn en dan worden ze weer gemaakt tot nieuwe broeken. En zo vind je steeds meer nieuwe leuke uh, dingen uit. Dus ik denk zo'n houding leidt er uiteindelijk toe dat je denk ik wel een voortgang uh, kan maken. Ja, om hier nog heel eventjes op aan te haken, want ik, ik, ik, vond, ik vond het wel mooi wat je zegt. Ik denk dat het ook belangrijk is om duurzaamheid toegankelijk te houden. Want duurzaamheid begint niet bij een perfecte uh, 0% uitstoot, leefstijl. Duurzaamheid begint bij een keertje inderdaad wat minder vlees eten. En dan misschien je kleding tweedehands kopen. En ik denk dat wat er op het moment veel gebeurt, dat in ieder geval wat ik merk bij mijn generatie, is dat er heel veel polarisatie ontstaat tussen mensen die er heel erg actief mee bezig zijn. En mensen die daardoor juist een soort van weerzin uh, opwekken om het juist niet te doen. Om zeg maar een beetje daar dan in een soort van in opstand tegen te komen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om die duurzaamheid heel laag te houden. Dus dat het, het is ook oké okay als je gewoon even een keer wat minder vlees eet. En als je op die manier begint, dan is dat ook prima. Je, je hoeft niet meteen de ideale consument te zijn. Heel veel mensen die zijn er heel erg enthousiast in. Maar als jij op dit moment gewoon begin, wil beginnen met duurzaamheid door je afval maar eens te recyclen. Dan is dat goed. Dan is dat ook al een stap in de juiste richting. En dan moeten we dat ook juist stimuleren, dat gedrag. Dat dat begint bij de kleinste dingetjes. En dat we van daaruit gaan voortbouwen. Want duurzaam, wij hebben nu echt een heel grote groene, groene bubbel, zeg maar. Maar het is ook belangrijk om daar buiten te treden. En niet te zeggen wat, wat iedereen buiten die groene bubbel allemaal fout doet. Maar wat ze beter kunnen gaan doen. En ik denk dat dat een belangrijke ontwikkeling is die ik op dit moment nog een beetje mis. Maar dat dat wel iets is waar wij als beweging ook heel erg mee bezig kunnen. Ja, als ik uh, jou goed hoorde, Jone, is het eigenlijk dat we... Tenminste, de Idealiter hebben gewoon een, een, een, een groep, een hele generatie die we opvoeden als transformatieve denkers. Die gewoon in twijfel stellen van, hé, hey, is dit de beste manier om het te doen? Ja. Bijvoorbeeld. Okay. En die bij je schoolbestuur aan de bel trekken van, hé, hey, waarom liggen er nog geen zonnepanelen op ons dak? Die later in hun carrière bij het, het, het centrale bestuur aan de bel trekken om daar ook met duurzaamheid bezig te gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk essentieel is voor de jonge generatie en dat dat ook een houding is die ze heel goed over kunnen nemen van bijvoorbeeld hun, hun docenten die voor de klas staan, die daar als inspiratiebron voor kunnen dienen. Want als we, ik vind dat zo mooi, ik, ik, als ik lezing heb, dan krijg ik naderhand ook altijd wel uh, zegt men ook wel van nou we hebben hoop op de jonge generatie zeg maar want die gaan het wel van ons oplossen. Maar dan moet ik toch altijd wel een meer pijnlijke boodschap doen van ja de kleur is al lang uitgebroken als ik op in, een invloedrijke positie zit. Dus uh, dat jij belangrijk vindt dat we aan de slag moeten gaan betekent voor Vooral dat wij zelf allemaal nu iets moeten doen in plaats van dat we uh, het hoop vestigen op, op weer iets anders. Dus dat uh, ik hoop dat we hiermee heel activerend en uh, geïnspireerd uh, naar buiten gaan straks. Um, en dat we ja, weten ons ook hier allemaal voor te vinden. Want volgens mij hebben we wel een hele mooie groep hier samen die ook echt zo aan de dijk kan zetten. Ja, ik denk om dat af te sluiten, dat, uh, dat een ander duurzaam doen uh, activiteit natuurlijk ook kan zijn. Sluit je aan bij de activiteiten van Students van Morgen, Youth for Climate, de, de jonge klimaatbeweging. Wij organiseren ook uh, heel veel en uh, kun je voor verschillende projecten bij, uh, bij ons terecht. Uh, en support ons ook uh, en uh, uh, ja, weet ons te vinden. Misschien om heel kort af te sluiten. Uh, Dionne, waar kijk jij het meest naar uit uh, als alles weer kan? Welke duurzame activiteit, zowel met je organisatie of zelf? Nou, uh, wij zijn natuurlijk begonnen met het klimaatstaken in 2019. En dat waren hele bijzondere evenementen om die jongeren zo bijeen te krijgen. Um, het is niet iets waar ik naar uitkijk, omdat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Maar uh, nood wet. En uh, als het allemaal weer kan en we, we zien nog steeds dat het niet goed gaat, dan zullen we gewoon met z'n allen weer de straat op gaan om te laten horen hoe de jongeren hierover denken. Dus dat is wel iets waar ik uh, in ieder geval met goede moed naar uitkijk. En Werner? Oeh, dat is een moeilijke. Um, ik denk onze klimaatdialoog, waarin we juist in gesprek gaan met, met onze achterban en die jongeren die ze, zelf ook, waarin we gewoon altijd heel constructief, maar ook kritisch zeg maar kunnen kijken van wat is er nou echt nodig. Dat moest allemaal online en dat geeft toch een stuk minder uh, feeling. Dus dit vind ik, uh, dat vind ik echt leuk, omdat we in persoon meer mensen te, te kunnen doen. En jij, Nicky, de volgende keer groene peper je nee, persoon. Uh, uh, nou, dat lijkt me heel leuk, want uiteindelijk was inderdaad ons hele bestuursjaar uh, online. Dus dat is wel jammer, want uh, ik ben alweer bijna klaar. Jij trouwens ook, Berner. Uh, we zijn uh, bijna klaar met onze besturen hier. Um, nou, ik denk inderdaad dat, maar uh, ik denk ook inderdaad weer in persoon met mensen erover kunnen praten naar onderwijsinstellingen toe. Want wij zijn een netwerkorganisatie, we hebben meer dan veertig leden door het hele land. Uh, en daar zijn we gewoon dit jaar niet geweest en er zijn zoveel mooie projecten wel geweest, ook die hoge onderwijsinstellingen. Er zijn heel veel zonnepanelen gelegd. Er zijn duurzame auto's aangeschaft. Er zijn uh, de circulaire gebouwen gemaakt. En die wil ik allemaal zien. Dus uh, ik denk uh, dat ik daar heel veel zin in heb. En dat ook mijn uh, toekomstige bestuur toewenst dat ze dat kunnen zien. Uh, nu is het precies tijd. Dus dat hebben we goed gedaan. Um, ik denk uh, dat ik hem uh, bij deze wil, uh, wil afsluiten. Even kijken of ik nog uh, voor de officieelheid uh, even de... Uh, Oh, dit gaat niet goed. Gaat dit goed? Dit gaat niet goed. Even kijken. Nu wil ik nog één presentatie delen. Uh, om het uh, officieel het einde aan te kondigen. Um, zo, daar gaan we. Uh, dus ik wil eigenlijk iedereen. Bedanken uh, voor het kijken. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie wel voor de vragen en voor de interactie. Um, ja, weet ons te vinden als jullie nog uh, meer vragen hebben. Ik wil uh, Diana en Werner heel erg bedanken. Ik vond het superleuk om met jullie deze sessie te doen. En ik kijk naar uit uh, om met jullie uh, samen gewoon de jongeren te blijven vertegenwoordigen. En uh, duurzaamheid mogelijk te maken. Dank jullie wel allemaal. En uh, hopelijk tot een volgende sessie.